Ik vertrouw erop dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God heeft een volmaakt plan voor je leven. We hebben allemaal wel eens die zin gehoord, maar ik denk niet dat veel van ons dat werkelijk geloven. Misschien verontrust het woord volmaakt ons. Niemand is volmaakt en het idee om volmaakt te zijn voegt alleen druk en stress toe aan ons leven. Volmaaktheid lijkt onmogelijk. En raad eens, inderdaad. Gods plan is niet volmaakt omdat wij volmaakt zouden zijn. Het volmaakte plan is volmaakt omdat God het heeft ontworpen. De volmaaktheid komt van Hem, alleen Hij is volmaakt. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Hij heeft een specifiek plan speciaal voor ons leven ontworpen. Paulus vertelt ons in Filippenzen 1, vers 6 dat God ons heeft gered en een goed werk in ons is begonnen. Zijn werk in ons zal worden voltooid. Als we eraan denken dat God in ons aan het werk is, moeten we onszelf eraan herinneren dat zo onvolmaakt als wij zijn, God volmaakt is. Er is niets dat wij ooit kunnen doen wat goed genoeg zal zijn om aan Gods volmaaktheid te voldoen. Alleen Jezus, de volmaakte, is goed genoeg. En omdat we in Jezus Christus zijn, is Gods volmaakte plan voor ons mogelijk. Laten we samen bidden. Lieve Heer, ik weet dat ik niet volmaakt ben. Maar gelukkig is uw plan afhankelijk van uw volmaaktheid en niet die van mij.